Welkom bij It's Learning. In deze video vertel ik u iets over het werken met de studiewijzer in uw vak. Nu is dat uh, best uitgebreid. Er is veel over te vertellen, er is veel functionaliteit, er is veel mogelijk. Ik laat het echter bij uh, het uitleggen van wat uh, basiszaken. Als u er meer over wilt weten, dan is er een aparte workshop voor de studiewijzer aan te vragen bij ietslearning. En zo'n workshop duurt meestal drie uur. Goed, even een introductie-studiewijzer. Allereerst zult u ervoor moeten zorgen dat de studiewijzer voor uw vak aanstaat. Ga daartoe naar uw vakdesk. Ik zit hier in het vak aardeskunde voor klas HAVO 2, HAVO 2A. Ga naar uw vak toe en klik op instellingen, eigenschappen en functies van het vak. En hier zet u de studiewijzer aan. Kijk er staat hier een vinkje en op het moment dat u dan op opslaan klikt dan wordt de studiewijzer voor u maar ook voor de leerlingen getoond bij de vakinhoud ik klik op de studiewijzer en ik heb hier al een studiewijzer gebouwd en ook ingevuld als u de studiewijzer echter moet gaan bouwen klikt u dan op het tandwieltje en kiest u dan voor instellingen van de studiewijzer. Nou, laten we eens kijken uit wat voor kolommen die studiewijzer hier bestaat. Ik zie thema, les, huiswerk, datum, bronnen en activiteiten. Thema, les, huiswerk, datum, bronnen en activiteiten. En die ziet u hier terugkomen. Thema, zichtbaar voor iedereen. En hier bij de uiteindelijke leskolommen ziet u inderdaad staan huiswerk. Zichtbaar voor iedereen. De datum die is grijs. Waarom? Omdat het hebben van een datum in de studiewijzer heel belangrijk is voor een koppeling met bijvoorbeeld de agenda. En daarom raad ik u ook aan om de datumkolom altijd intact uh, te laten. Lesuren is voor niemand zichtbaar. En hier kijk, de bronnen en activiteiten zijn voor iedereen zichtbaar. Dus ook voor de, voor de leerling. Oké. Okay. Verder zou je nog in de studiewijzer zelf notities kunnen maken die dan alleen voor uzelf uh, zichtbaar zijn. U kunt zelf kolommen toevoegen zoals u ziet. Dit zijn uh, de instellingen van de studiewijzer en dat levert dus dit resultaat op. Goed. Um, we hebben hier een vak waarin zich al een aantal thema's um, bevinden voor het vak aardrijkskunde. En nu wilt u uh, die studiewijzer gaan, gaan opbouwen met natuurlijk verwijzingen naar het leermateriaal wat u hier al heeft staan. Nou u ziet um, hier is gekozen voor de thema's water, uh, grenzen uh, en identiteit, uh, burgerschap en hier kunt u dus nieuwe thema's toevoegen. En binnen elk thema kunt u lessen toevoegen. Dat doet u met deze knop in de, in de tweede kolom. En u ziet dat voor verschillende thema's, voor thema water, zijn al twee lessen uh, toegevoegd. Waar je kunt dus ja, voor elk thema wat u hier definieert, kunt u zoveel lessen toevoegen als dat u wilt. Oké. Okay. Hier is een kolom met huiswerk. Kunt u uh, het huiswerk neerzetten wat uh, voor die les moet worden gemaakt. Een kwestie van uh, daarin klikken en op het moment dat u dat doet, ja daar is die, dan kunt u hier het huiswerk neerzetten. Maak uh, dit en lees dat en, enzovoort. Als u daar buiten klikt, dan wordt het, uh, wordt het opgeslagen in de betreffende cel. In de klom datum kunt u een datum selecteren, een datum en tijd of alleen een datum. Begin- en einddatum of u kunt uh, verwijzen naar een bepaalde uh, les. Mits die les dan als, um, als repeterende afspraak in de agenda is vastgelegd. Dan en alleen dan. En alleen dan, dan ziet u hier uh, de optie uh, les staan. Goed, u kunt hier een, uh, een begindatum kiezen. Bijvoorbeeld de week van 20 oktober... Nou, dan is dus de einddatum is vrijdag 24 oktober. En door er weer naast te klikken, uh, wordt, dit dan, uh, wordt dit dan opgeslagen. Dus u kunt een voor, voor weektaken of zo kunt u een, uh, ja, een periode van de week instellen. Maar als het geldt voor één bepaalde datum. Nou, dan kunt u dus ook een losse datum instellen. Dat ziet, dat ziet u hier uh, gebeuren. Goed, nou, dan hebben we nog bronnen en activiteiten. En zoals u vast al weet. ...komt dat overeen met hè, de bronnen en activiteiten die u kunt toevoegen als uh, leerelement. Dus u kunt hier zelf bronnen en activiteiten uh, toevoegen. Uh, voordat ik het vergeet, mijn advies is om de studiewijzer zo eenvoudig mogelijk te houden. U ziet hier bijvoorbeeld dat um, in deze cel een plaatje is toegevoegd. Ja, dat kan allemaal, maar dat maakt de studiewijzer, vind ik, alleen maar onoverzichtelijker. Dus... Uh, Beperk het gebruik van de studiewijzer tot teksten en links naar de bronnen en activiteiten. En als u um, uh, wilt, wilt, wilt aanvullen of dingen wilt verduidelijken met een plaatje, um, sla dat plaatje dan op als element hier en verwijs in de studiewijzer naar dat plaatje. Maar dat even tussendoor. Houd de studiewijzer zo eenvoudig mogelijk. Goed, um, ik heb hier het thema burgerschap. Ik heb hier wat huiswerk neergezet en het is voor in die week. En nu wil ik hier bronnen gaan toevoegen. Dat wil zeggen, wat moeten de leerlingen lezen, bestuderen en bij activiteiten ga ik toevoegen van ja, wat, wat moeten jullie nou doen. Een diagnostische toets, een opdracht enzovoort. Ik klik hier op bron toevoegen. En de bedoeling is dus nu dat de leerlingen he, gaan werken vanuit de studiewijzer. Dat ze in de studiewijzer precies zien ja, voor, voor, voor, uh, voor wanneer komt deze les in de orde. Wat is het huiswerk. En ze kunnen hier op bronnen en activiteiten klikken. En dat zijn natuurlijk bronnen en activiteiten die hier zijn geplaatst. Dus dan hoeven ze niet hierin te gaan zoeken van goh welke moet ik hebben. Maar vanuit de studiewijzer klikken ze op de bronnen en activiteiten die ze nodig hebben. Die ze moeten bestuderen en maken. Goed. Ik ben als docent ingelogd. Ik klik op bron. En vervolgens krijg ik hier bronnen te zien. In dit geval maar één. Maar als u klikt op alles weergeven. Dan krijgt u echt alle bronnen te zien. Zoals die hier aan de linkerkant uh, in een eerder stadium door u zijn toegevoegd. En het ging hier om burgerschap. Hè? Ja, burgerschap. Um, hier, thema burgerschap. Het thema wordt aangegeven. En ik zeg nou, in, in les 1... Is dit een bron die ze moeten bestuderen? Buurtinitiatief. En ik wil ook dat ze de bron buurtvoorzieningen, dat ze die gaan bekijken. Ik klik onderaan op bron toevoegen. En in de studiewijzer, kijk, zijn nu deze twee bronnen uh, toegevoegd. Goed, datzelfde kunt u doen met activiteiten. Dus u klikt op de activiteit. Ik klik op alles weergeven. Er wordt er heel wat aan activiteiten weergegeven. Maar bijvoorbeeld ik heb hier al klaargezet. Uh, bij het thema burgerschap heb ik een eindopdracht klaargezet. Nou dat is een activiteit zoals u weet. En ik wil die eindopdracht, die wil ik dus toevoegen aan de studiewijzer. En die heet eindopdracht burgerschap. Nou ik klik weer op alles weergeven. Uh, dan kan het op een gegeven moment zijn dat er een hele lange lijst van, uh, van activiteiten komt te staan. Uh, waarin het soms lastig zoeken is. Dat gaat zeker nog verbeterd worden in It's Learning. Maar er is voorlopig wel een trucje voor. Um, u bevindt zich in een webbrowser. Dus als u drukt op Ctrl-F met de F van find op uw toetsenbord. Dan kunt u in dit venster zoeken. En dus kan ik hier zoeken op eindopdracht, burgerschap. En u ziet het al. Um, ja, het wordt geel gemarkeerd. Dus dan springt u er snel naartoe. U sluit het venster en daar heeft u hem gevonden. Deze activiteit wil ik toevoegen aan de studiewijzer. En nu heb ik hem te snel weggeklikt, denk ik. Ja, ik zal het nogmaals doen. Alles weergeven. Eindopdracht burgerschap. Activiteit toevoegen. Ja, daar is hij. Eindopdracht burgerschap. En zo bouwt u de studiewijzer op met bronnen en activiteiten. We kunnen nog wel even kijken hoe de studiewijzer eruit ziet voor, uh, voor de leerling. Ik meld me even af als docent en ik ga inloggen als leerling in dit vak. Dan gaan we even kijken hoe en waar die leerling die studiewijzer ziet en ja, er, er handig gebruik van kan maken. Dat was het vak aardrijkskunde Havo 2A. Even terug. De leerling heeft natuurlijk een um, persoonlijk dashboard. En op dat persoonlijk dashboard komen de verschillende taken, dus opdrachten, diagnostische toetsen, van de verschillende vakken komen samen. Hier ziet u bijvoorbeeld, kijk, in de aardeskunde HV2A, daar zaten we net in, daar stond een eindopdracht burgerschap klaar. Dat komt hier automatisch al op haar persoonlijk dashboard terecht. Dus hier komen de opdrachten, de activiteiten van de verschillende vakken, aardeskunde, wiskunde, natuurkunde, komen hier samen. Dus ook op haar persoonlijk dashboard kan ze meteen al zien dat er iets voor haar uh, klaar staat nu gaan we naar het vak en naar het vak dashboard toe vakken, aardrijkskunde dus we gaan nu naar de vakruimte en we komen binnen op het uh, op het vak dashboard en meteen op het vak dashboard kan de leerling de studiewijze al openen in dit geval studiewijze weergeven deze week ik klik even op de volgende twee weken want inderdaad daar heb ik die eindopdracht burgerschap neergezet. Dus hier kan ze al zien van moet ik wat doen? Staat er wat in de studiewijzer wat voor mij van toepassing is, waar ik me mee bezig moet houden? Maar door te klikken natuurlijk op de studiewijzer zelf hier in de navigatiestructuur krijgt de leerling de volledige studiewijzer te zien. En hier staan inderdaad de studiewijzer met weergeven op alle zetten ziet ze echt alles wat er voor haar is klaargezet. Maar ook hier kan ze zeggen ik ga um, filteren op bepaalde thema's. Bijvoorbeeld het thema burgerschap. Dan ziet ze alleen de zaken die ze voor dat thema moet doen. Ze kan zeggen laat me de studiewijze alleen voor vandaag zien voor dit vak aardeskunde, Of voor de volgende twee weken. Of voor alles in de toekomst. Zodat ze in ieder geval niet ziet wat ze al gehad heeft in het verleden. of echt voor alles en dan krijgt ze ook echt alles in beeld dit is hoe de leerling de studiewijzer ziet en vanuit hier kan ze dus doorklikken en kan ze precies zien ik moet voor thema burgerschap in deze week moet ik dat huiswerk uh, doen en dit is kennelijk uh, dingen die ik moet, uh, moet bestuderen en dingen die ik moet doen en door erop te klikken ja, komt ze eigenlijk meteen kijk bij het uh, ja, bij de desbetreffende bron uit die ze dan uh, kan gaan bestuderen. Daar wordt de bron klaargezet en dat moet ze kennelijk gaan bestuderen, gaan leren. Dat is in het kort hoe de studiewijzer, hoe de studiewijzer werkt.